Hallo, ik ben Snapchatman. We zijn hier vandaag op apenstaartjaren nummer 6. Dit is de mediawijze markt. Hier staan we ongeveer 17 bedrijven die elk hun organisatie komen voorstellen. Ik ben hier op de dag van de Apenstaartjaren om een stukje te doen uit mijn schoolvoorstelling Shut Your Facebook, een voorstelling over sociale media, enfin, een show eigenlijk, een voorstelling. Het is eigenlijk om te lachen met een aantal interessante boodschappen voor de jeugd. Het is altijd weer plezant om te zien dat er zoveel jeugdwerkers, zoveel leerkrachten van overal in het land aanwezig zijn en uh, het is over digitale media. net de sessie van John Hayden bijgewoond, over hoe je social media kan gebruiken om jongeren te engageren. Ik vond het een zeer interessante sessie en hij heeft gezegd dat wij al zeer goed bezig zijn. Ik kom van soort uit Nederland en het is voor ons heel leerzaam om te horen hoe anders jullie met dit onderwerp omgaan. Dus ja, top!